ik kwam er dus achter dat zeehonden nagels hebben. Ik ben Iris, 22 jaar, in creative business. Uh, mijn hobby is altijd een heel erg moeilijk onderwerp, maar ik denk toch wel dat dat katten zijn. Ik heb vier kavia's, waar ik echt ziel veel van hou. Ja, nou, Ik ben dus zelf niet naar de open dag geweest en dat was uh, niet het slimste van wat ik heb gedaan want ik had geen idee waar ik in belandde. Ik ben beland, heel slecht Nederlands. Ik raad het sowieso aan om naar de open dag te gaan want je leert alles te weten over wat je gaat doen, hoe je gaat ontwikkelen, hoeveel tijd je nog hebt om bier te drinken en natuurlijk gratis koffie. 9 februari hebben we een open dag uh, bij NL Stenden en Van Hal. Zo kan je tenminste alles weten over welke studie we gaan doen. Van zijn docenten en niet van je moeder, of van je oma, of van je kat. En ja, medestudenten natuurlijk hoor je ook alles wat ze doen. En zo kom je eigenlijk wel te weten of je nou creative uh, business wil gaan doen. Ja, wel gezellig. Maar, nou, oh. oh. Bij lijn TV houden we ons bezig met alle evenementen natuurlijk. Bijvoorbeeld Meet the Mayor, uh, LSV, de twintigste editie van LSV. Dus voetballen en bierzuipen. Uh, we hebben ook nog het Pride Festival en Lijp Deluxe en Lijp Festival. Uh, als je ons blijft volgen, dan kom je op de hoogte van alle nieuwe artiesten die we op de lijn opgooien. En als je nog een input hebt, kan je het altijd in de comments achterlaten, hier dus zo beneden. En natuurlijk een blauw duimpje omhoog. Ik zie jullie later. Oh explore and achieve. <laughs>